Project Consult Academy. We nemen je mee op een mini tour Nadat je hebt ingelogd, kom je binnen in je persoonlijke leeromgeving. Wanneer je een abonnement hebt, vind je hier een overzicht van alle modules. Onze cursussen geven inhoud aan duurzame inzetbaarheid met thema's als loopbaantwijfels, werkstress en het voorkomen van burn-out klachten. Elke module begint met het stilstaan bij jouw persoonlijke leerdoel en motivatie. Zo houd je meer focus en leer je dieper. In onze modules ga je aan de slag met praktijkgerichte theorie, video en animatie, quizzen en andere spelletjes, reflectieopdrachten en handige tools die je direct kunt inzetten in de praktijk. Om alles wat je geleerd hebt ook echt toe te passen in je dagelijkse leven, nemen we je mee in onze methode. Hierin leer je hoe je slim doelen kunt stellen en hoe je tot intensievere gedragsverandering komt. Hoe elimineer je negatieve patronen? Hoe krijg je nieuw gedrag in je systeem? En hoe voorkom je dat je terugvalt? Kortom, laat die week maar komen.